Hi, ik ben Lizette van Voice en in deze video ga ik je alles vertellen over de Jelling B52H en de Jelling B52P. Dektoestellen zijn toestellen die draadloos gebruikt kunnen worden. De Jelling B52H is het handsetje en de Jelling B52P is het handsetje plus het basisstation. Per basisstation kunnen vier handsets worden aangesloten. Wil je een vijfde handset, dan zul je een nieuw handsetje en een basisstation moeten kopen. Daarnaast is dit setje geschikt voor een kleinere ruimte. Maar wanneer er getelefoneerd moet worden in een grotere ruimte, dan raden wij toch een multicell oplossing aan. Het bereik is bij deksystemen veel groter dan bij een handsetje zoals dit. Het gesprek wordt door de dekmanager doorgestuurd naar het dichtstbijzijnde N720, waardoor het gesprek altijd vlekkeloos wordt overgedragen. Bedankt voor het kijken van deze video. Heb je vragen of kom je er niet helemaal uit, dan kun je altijd eventjes bellen naar 050-700-9900.